Ik denk daar niet echt over na wat ik nou echt leuk vind aan haar. Ja. ja, dat heb ik ook Ja, nee, ik weet het dat ik jou alles kan vertellen. Zonder dat je het aan iemand doorvertelt. Ja, dat heb ik ook wel Nee, maar over dat ga jou. ik niet zeggen, want dan gaat mijn moeder denken van wat? Ja. Hoi, ik ben Puk en ik ben 14 jaar. Hoi, ik ben Lieke en ik ben 12 jaar. En, en wij hebben elkaar leren kennen bij het feestje. Als hij nu gaat wapperen, Lieke. Ja, klaar? Ja. Het v staat voor uh, vrede, vriendschap en uh, vrijheid. En we doen uh, vooral veel activiteiten die te maken hebben met vrede, met vrijheid. Bijvoorbeeld vandaag zijn we bijvoorbeeld naar een Canadese begraafplaats geweest. Vorig jaar, als eerste hadden we de bloesemtocht. toch? Ja, toen Dat... kwam de wevertocht. Nee, eerst nog 4 5 mei. Eerst 4 en 5 mei. 4 mei was een herdenking in dan. De kinderherdenking. En daar was jij. Ja, daar en ben ik geweest. En 5 mei was ik bij het vrijheidsontbijt en dat was gewoon in Nijmegen. Ja, en daar was ik dan weer niet. En uh, toen ging ik naar Westerbork, naar lezen Ja. En toen ging jij nog naar de vrij Ja. Toen we bij ons tweede team kwamen, de eerste ontmoeting hadden we elkaar echt heel eventjes gezien. Toen was de Vierdaagse en ja, toen hebben we eigenlijk... Nonstop gepraat. En wat vindt u ervan dat wij voor de vrijheid lopen? Ik vind ik fantastisch. Ik denk dat vrijheid het allerbelangrijkste is wat wij hebben. En daar moeten we allemaal heel erg blij en trots op zijn. En het is goed dat jullie daarvoor lopen. En toen klikte het ook heel erg goed al. Bij de Bevertocht al en bij de Vierdaagse werd het alleen nog maar meer een ja. Ik heb nog nooit bij het V10 gedacht, oh dit was tof. Wie hebben je allemaal gezien? Uh, Mark Rutte, uh, de koning die kwam een medaille ophalen. Uh, de president van Polen, de ambassadeur oh, ja. van Amerika. Op school is met geschiedenis zeg maar gewoon van dit en dit en dit is er gebeurd. Ja, ja. En bij het vetum ga je er echt veel dieper op in en ga je met echt veteranen in gesprek en zo. Ja. Dat zijn allemaal dingen die we doen. Ja. Maar stiekem tussendoor het, er ontstaat daar ook gewoon een vriendschap. Ja. ja. Ook nog een hechte ook. We spreken eigenlijk elkaar dagelijks, bijna wel. Ja via app of. En we bellen app. bijna. Ja. Ik ben ook heel blij met jullie en ook heel trots op jullie. Okay, maar dat ja. weten jullie al wel, toch? Ja. ja. Oké, okay, doei. Doei. doei. We moeten we hem moeten houden? <laughs> Ik vind het prima hoor.